Dolfijnen miet, Sophie, de gekke die daar in het midden loopt met de oranje neus. Tussen al haar geliefde dieren, want daar wordt ze rustig van. Die kan je vertrouwen, die dieren, die kan je al je geheims vertellen. En is dat ook met de dolfijnen ook zo? Ja. En een prins, waarom was de prins uh, met de dolfijnen aan het zwemmen? Wat ben jij dat? Dat ben ik. Oh, vet! Je bent gewoon een prins. Super. En waar, waarom niet een prinses? Nee, alles is goed, hè? Ik haat prinsessen. Ah! <laughs> Enige antwoord wat ik wilde horen.